Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Mensen vragen mij vaak, hoe weet je zeker of je van God hoort of dat je dingen gewoon aan het verzinnen bent? Ik geloof dat het antwoord is om te leren wachten. Bij grote beslissingen hebben we vaak het gevoel dat we ons moeten haasten. We moeten iets doen en het liefst meteen. Maar goddelijke wijsheid vertelt ons te wachten totdat we een helder beeld hebben van wat we gaan doen en wanneer we het gaan doen. We moeten allemaal de capaciteit ontwikkelen om een stap terug te zetten en iedere situatie vanuit Gods perspectief te bekijken. Alleen dan kunnen we beslissingen nemen op de manier zoals Hij dat van ons vraagt om te doen. Kracht wordt gevonden in het wachten. Als je op God wacht, dan voel je in de geest wat de Heer daadwerkelijk wil dat je doet, niet wat jij denkt dat Hij wil dat je doet. Als je voor een moeilijk besluit staat, is het wijs om te wachten totdat je een helder antwoord hebt voordat je een stap zet waar je spijt van kunt krijgen. Het kan ongemakkelijk voelen en je wilt je misschien haasten, maar sta niet toe dat de druk voorrang krijgt boven de wijsheid en kennis van God. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik wil niet zo door de hitte van het moment gegrepen worden dat ik een besluit neem waarvan ik spijt krijg.